In een vorige tutorial kun je zien hoe je als docent binnen Canvas een opdracht kunt maken en welke instellingen hier allemaal mogelijk zijn. In deze tutorial zullen we jou tonen hoe de cursus dan uiteindelijk zijn opdracht kan gaan inleveren. Dus hier ben ik nu ingelogd als docent en zie ik inderdaad bij het onderdeel opdrachten, mijn opdracht staan hier, presentatie, mijn gekozen fotograaf die ik juist opgemaakt heb. Dus hier zie ik de opdracht staan. Nog eventjes controleren, via de knop bewerken, zie ik welke instellingen ik gedaan heb als docent. Dus deze opdracht die staat op vijf punten. Ja. Cijfers worden weergegeven als punten. Cursisten kunnen dit indienen via tekstinvoer, een URL, media of een bestand uploaden. Deze taak moet ingediend worden te laatste op 23 april en is beschikbaar van 22 tot 23 april. Dat zijn alle instellingen die ik ingesteld heb als docent. Ja, hoe zal onze cursus dit nu zien? Wel, eigenlijk als je als docent op de startpagina gaat gaan staan van jouw cursus, dan kan je eigenlijk via de knop Weergave voor cursus, eens je cursus bekijken door de bril van een cursist. En eigenlijk als een cursist ingelogd is, en de cursist zelf, dus nu ben ik ingelogd als cursist, eh, komt op de startpagina van zijn cursus, dan krijgt hij hier aan de rechterkant in de opdrachtenlijst al een overzicht te zien van de opdracht van de taken die hij nog moet maken. Ja. Als ik klik op zo'n taak, dan gaat de taak zelf... Ik dus zal klikken. Ja... En dan kan ik eigenlijk als cursus hier bovenaan alle info vinden. Dus ik zie wanneer deze taak moet ingediend worden, op hoeveel punten dat die staat, van wanneer tot wanneer die beschikbaar is en hoe ik die taak kan indienen. Dus via tekstinvoer, een URL, een mediaopname of een bestandsupload. Ja? En dan hieronder zien ze in feite de taak zelf, de opgave zelf. Wanneer een cursus dan wil hangen de taak effectief gaan indienen, dan klikt hij op de knop opdracht inleveren en dan zie je eigenlijk hier onderaan de verschillende mogelijkheden. Dus je kan een bestand uploaden, bijvoorbeeld via bestand kiezen, kan ik hier een bepaald bestand gaan uploaden, dus ik ga hier een keer Word documenten uploaden, met het onderdeel andere bestanden toevoegen kunnen dus op die manier meerdere bestanden toegevoegd worden. Indien je had aangeduid tekstinvoer, dan krijgt eigenlijk hier de cursist de Rich Editor. En dan kan je eigenlijk op die manier, oftewel via tekst, iets indienen, maar ook eventueel door op, met de knop Mediaopname te werken. En dan kan je eigenlijk zelf een opname starten, oftewel enkel met de videocamera, met de webcam, oftewel enkel een audiobestand. Met het onderdeel web-URL kan hij dus inderdaad een URL invoegen. Stel dat we bijvoorbeeld een YouTube-filmpje moesten invoegen, dan kan hier de URL van het YouTube-filmpje ingevoegd worden. Ja. Via media kan er een bepaalde media opgeladen worden, dus een videobestand. Of een audiobestand, hou er wel rekening mee ja, dat videobestanden en audiobestanden soms heel groot zijn van capaciteit en het systeem kunnen belasten. Ja. Vandaar dat het vaak beter is om te werken met een URL. Mochten jullie beschikken over de Google Drive of de Office 365, dan kunnen ook via de, One, de Google Drive of via de One Drive van Office 365 kunnen cursisten taken gaan indienen. Dus eenmaal, hier heb ik nu gekozen om een bestand in te voegen. Klikken ze op opdracht inleveren. Ja? En nu is deze opdracht ingeleverd. En zal je eigenlijk als docent hiervan op de hoogte gebracht worden. Je ziet, de opdracht is ingeleverd. De mogelijkheid is hier ingeduid dat de cursist eventueel een tweede of een derde keer de opdracht kan gaan indienen. Zo, ik ga de cursisten weer gaan we verlaten. En ik ben nu terug in de weergave van de docent. De docent kan dan de ingeleverde taken, dus hier zie ik nu van kijk, er is al één ingeleverde taak die nog niet beoordeeld is. Als docent kan je dan die taken gaan beoordelen via de Speed Met Dit tonen we in een volgende tutorial.